Op een gegeven moment zag mijn man Erik, zag de stewardess met een uh, brandbeluster uh, ja. langskomen en heel snel. En we waren eigenlijk allemaal heel, ja, heel ja, grappig aan doen van oh, de kroketten zijn aangebrand. Ja. Dat hebben we ook de hele vakantie een beetje aangehouden. Onze kroketten waren verbrand. Maar op een gegeven moment zei de kapitein dus dat we een noodlanding gingen maken op Frankfurt. Dus toen hadden we allemaal wel zoiets van oeh, dus het is wel serieus uh, wat er gebeurt. Een netje van me die, die attendeerde ons erop. Netjes, erg goed geregeld, directe contacten. We kregen ook heel gauw uh, respons op uh, de mail. En... Ja, wij vonden heel sterk van hoe het geregeld was, ook in de juridische termen, dat zou je zelf gewoon nooit zo kunnen doen. Nou, ontzorgen, dus uh, hoe je daarmee ja. ervoor. Ja.